Wist jij dat je carrière voor een groot deel al op 12-jarige leeftijd wordt vastgelegd en dat het niet altijd even eerlijk gebeurt? Verschillende politieke partijen willen er van alles aan doen om deze kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken. Maar wat is nou de oplossing? Wat zegt de wetenschap? Stel, we vergelijken twee kinderen uit groep 8, Luc en Daan. Luc's ouders zijn hoog opgeleid, zijn moeder is dokter zijn vader is advocaat. En Daan's ouders hebben geen universitaire opleiding. Zijn moeder werkt niet en zijn vader werkt in de bouw. En Luc en Daan hebben op hun CITO-toetsen ongeveer dezelfde score gehaald. Maar uiteindelijk krijgt Luc een HAVO-advies en Daan een VMBO-advies. Nou, dit simpele voorbeeld illustreert het principe van kansenongelijkheid in het onderwijs. En bij gelijke prestaties krijgen kinderen uit een hoger milieu vaker een hoger schooladvies van hun docent. Vorig jaar liet de onderwijsinspectie zien dat op basis van de eindtoets... 1 op de zes leerlingen een hoger schooladvies had moeten krijgen. En dat zijn dan vooral leerlingen zoals Daan, leerlingen met laag opgeleide ouders. Deze kansenongelijkheid is de afgelopen jaren gestegen. Steeds vaker volgen kinderen uit lagere sociale milieus onderwijs onder hun niveau. Als het gaat om deze ongelijkheid is de overgang van de basisschool naar de middelbare school cruciaal. In groep 8 maken kinderen een eindtoets en krijgen ze een schooladvies. En Op dat moment, op 12-jarige leeftijd, ligt hun verdere schoolcarrière eigenlijk al grotendeels vast. De politiek kan deze kansenongelijkheid niet wegnemen. En vermoedelijk zal er altijd een effect blijven bestaan van ouderlijk milieu op onderwijsprestaties. Maar ze kan het wel verbeteren. Bijvoorbeeld door de selectie op 12-jarige leeftijd uit te stellen. Want die selectie op 12-jarige leeftijd is in Nederland relatief vroeg. In Duitsland en Oostenrijk wordt er eerder geselecteerd, maar in Frankrijk en Italië vindt selectie later plaats net als in Scandinavische landen waar leerlingen pas op 16-jarige leeftijd van elkaar worden gescheiden. Sociologisch, onderwijskundig en economisch onderzoek laat zien dat vroege selectie vooral slecht uitpakt voor kinderen uit een laag sociaal-economisch milieu. In Nederland krijgt bouwvakkerszoon Daan maar tot zijn elfde of twaalfde de tijd om te laten zien wat hij kan. In Zweden zou Daan tot zijn zestiende in een gemengde klas zitten. Dan heeft hij dus ook veel langer de tijd om te laten zien dat hij het niveau van de HAVO eigenlijk prima aan kan. En bovendien zou die zich langer op kunnen trekken aan klasgenootjes die goed presteren. Wat het onderzoek laat zien, is dat door kinderen op een vroege leeftijd te selecteren, er heel veel talent onbenut blijft. Een vroege selectie wordt in Nederland vaak verdedigd doordat leerlingen mobiel kunnen zijn tussen niveaus. We kennen bijna allemaal wel iemand die is begonnen op het VMBO en via de HAVO en het VWO uiteindelijk geëindigd is op de universiteit. Maar In de praktijk zien we dat dat stapelen juist afneemt. Brede scholengemeenschappen waarbij het VMBO, het HAVO en het VWO samen zitten, die verdwijnen. Steeds minder scholen bieden brede brugklassen. Het wordt er steeds moeilijker om op te stromen, wat die beslissing op 12-jarige leeftijd nog definitiever maakt. En de kinderen die dan juist wel opstromen, dat zijn juist kinderen uit hogere sociale milieus. De kans dat dokter Zoan Luc opstroomt van de HAVO naar het VWO, die kans is groter dan dat Daan de stap zet van het VMBO naar de HAVO. En dat terwijl Daan en Luc op de basisschool evenveel talent hadden. En juist daarom zouden Daan en Luc allebei naar de haven moeten. En de kans dat dat gebeurt is groter als ze niet al op 12 jaar geleefd van elkaar worden gescheiden. En niet slechts een paar, maar elke politieke partij zal het erover eens zijn dat het zonde is om getalenteerde kinderen onder hun niveau te plaatsen. Want succes in onderwijs moet gebaseerd zijn op wat je kan en niet op waar je vandaan komt.